Beste kerk, hartelijk dank voor uw gebed, uw gift en uw betrokkenheid bij DoorCas. Dankzij onder andere uw gift kunnen we in Oekraïne, Moldavië en Roemenië hulp blijven bieden aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Zo krijgen vluchtelingen weer toegang tot eerste levensbehoeften. We delen voedspakketten uit en voorzien mensen van hygiëne -kids. Daarnaast zorgt Dorcas voor bescherming van kwetsbare mensen. Zo verlenen we eerst hulp bij trauma's en voorzien we vluchtelingen van informatie. We vertellen bijvoorbeeld over de rechten die je hebt als vluchteling, maar ook over de gevaren van mensenhandelaren die actief zijn. In Moldavië en Roemenië ondersteunen we op talloze opvanglocaties, bijvoorbeeld in kerken of universiteitsgebouwen. Thanks about your help and the people of house. Of course, de pastor in the church is really help. It's really great. We thanks, echt thanks about this. Ook bieden we hulp aan honderden gastgezinnen, bijvoorbeeld met voedselpakketten, matrassen of door het betalen van de hoge gasrekening. De situatie, die blijft onvoorspelbaar, maar DoorCas blijft hulp bieden. Zo kunnen we in Oekraïne op steeds meer plaatsen mensen ondersteunen die zijn achtergebleven in het conflictgebied. Wilt u meer weten over wat we doen met uw gift? Kijk dan op doorkas.nl.